Dit arrest draait om een geschil tussen een groot aantal vrachtvliegers enerzijds en de KLM en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers anderzijds. Alle vrachtvliegers waren werkzaam bij Martin Air. Sinds 2008 is KLM enig aandeelhouder van Martin Air, en de bedrijven zijn langzamerhand geïntegreerd. Een groot aantal medewerkers van Martin Air is per 1 januari 2014 in dienst getreden bij KLM. Martin Air heeft zelf enkel nog vrachtvliegers in dienst. Deze vrachtvliegers vorderen primair een verklaring voor recht dat zij op grond van artikel 7-663-BW van rechtswegen in dienst zijn getreden bij KLM. Zij vorderen subsidiair een verklaring voor recht dat zij hun bij Martinair opgebouwde senioriteit behouden en op basis daarvan worden geplaatst op de senioriteitslijst van KLM. Zij vorderen meer subsidiair dat die plaatsing wordt gehandhaafd bij gedwongen ontslag wegens een overschot aan personeel. De primaire vordering wordt door het Hof toegewezen, maar de subsidiaire vorderingen worden afgewezen. De vrachtvliegers stellen op dit punt cassatieberoep in tegen het arrest van het Hof. De centrale vraag in deze zaak is dan ook of senioriteit een recht is dat op grond van artikel 763 bw overgaat in het geval van overgang van onderneming. De Hoge Raad stelt voorop dat artikel 7.360 bw de implementatie vormt van richtlijn 2001-23 van de Europese gemeenschap. Daarom is de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie van belang bij de uitleg van dat artikel. In die jurisprudentie is bepaald dat anciëniteit als zodanig geen recht is dat op grond van de richtlijn mee overgaat. Maar financiële rechten waarvoor anciëniteit mede bepalend is, moeten door de vervreemder wel worden gehandhaafd. Tot slot geeft de richtlijn recht op behoud van bestaande aanspraken, maar niet op een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Het Hof oordeelde dat een gunstige plaatsing op de senioriteitslijst van KLM de promotiekansen van de oud-Martinair-piloten vergroot. De promotiekansen op basis van de bij KLM gehanteerde senioriteitslijst zijn echter gunstiger dan bij Martinair, gelet op het groter aantal promotiefuncties bij KLM. Nu de richtlijn geen recht geeft op verbetering van arbeidsvoorwaarden, kan de subsidiaire vordering van de vrachtvliegers niet worden toegewezen. De Hoge Raad laat dit oordeel van het Hof in stand. Hij oordeelt echter anders waar het een meer subsidiaire vordering ten aanzien van de handhaving van senioriteit in het geval van ontslag betreft. Het hof heeft niet kenbaar onderzocht of de ontslagvolgorde moet worden beschouwd als een recht van financiële aard waarvoor de senioriteit mede bepalend is. Het orde van het hof is aldus op dit punt onvoldoende gemotiveerd. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag. Dat is niet in lijn met de conclusie van advocaat-generaal Vlas.